ketnet rapper Sean Wijnands en komiek William Boeva dansen samen met heel wat leerlingen de Move tegen Pesten in het Scheppersinstituut in Mechelen. Dit in teken van de Week tegen Pesten. Na de Move tegen Pesten was het afwachten hoeveel kinderen die dag hadden meegedanst. Gaan we eens spannend, spannend. Ik zie al uh, zes cijfers, maar hoeveel zijn het er 324.314! 324.314 dus. Een aantal waar ze zeer blij mee zijn. Het voelt echt fantastisch dat 324.314 deelnemers hebben deelgenomen aan de Move tegen Pesten. Echt waar, mijn dag kan niet meer stuk. Waanzinnig getal, echt waanzinnig. William Bouvard twijfelde niet om mee te doen met de Move tegen Pesten. Ze hadden gevraagd van ja, wil je meedoen aan de move tegen pisten. Ik heb daar niet lang over moeten nadenken, ik heb gewoon direct gezegd, ja dat is goed, ik doe. Nee, bedoel, ik ben er zelf vroeger ook wel eens mee geconfronteerd geweest en ik had het geluk dat ik mezelf kon verzetten. Ik, ik, ik was verbaal genoeg om, om een betere grap te maken. Ik had ook goede vrienden die mij omringden en die zeiden van kom, we gaan iets anders doen. Maar ik besef dat heel veel kinderen dat geluk niet hebben. En, en daarvoor doe ik het eigenlijk, om, gewoon om, om ook die kinderen het gevoel te geven: van, je bent niet alleen, het is oké, okay, we zijn er allemaal om jullie te helpen. Ze geven ook nog tips voor mensen die gepest worden of die het zien gebeuren. Het belangrijkste is eigenlijk: laat de gepesten nooit alleen. Al is het maar dat je s'avonds is een berichtje stuurt naar iemand die gepest wordt van hey, ik heb dat gezien wat er gebeurd is vandaag ik vind dat niet oké okay. ik steun u want ik begrijp ook dat je daar niet meteen tegen in durft te gaan want pester's kunnen heel intimiderend zijn en dan de tweede tip is vooral ja gewoon mensen rondom u die samen tegen het pesten ingaan alleen is dat kei moeilijk dus maak gewoon uh, een groep ga samen tegen pesten in brul tegen pesten en help zo pesten de wereld uit of toch zoveel mogelijk Zilver, als je is wordt, zijn mijn tips eigenlijk: zeggen tegen de pester dat je het niet leuk vindt. Als dat niet helpt, ga dan naar een, een, een leerkracht of, of een oudere of, of ga, ga ergens hulp zoeken en blijf vooral niet alleen zitten, want je moet beseffen dat je niet alleen bent. En dat is de taak ook van de omstaanders. Als je het ziet gebeuren, kom ertussen, doe iets, durf je niet alleen tussen te komen, geen probleem. Zoek iemand om er mee tussen te komen, ga het melden aan een leerkracht, ga naar, naar, naar je ouders, maar laat vooral de gepeste weten dat hij niet alleen is. Het stopt niet vandaag. We brullen elke dag verder tegen pesten. Dankjewel.